Een hele goede morgen. Welkom in weer een nieuwe vlog. Vandaag is het een hele leuke dag, tenminste, dat vind ik. Want Larissa, Serena en ik die staan op de Influencer Closet Sale. Dit is een heel groot event georganiseerd door Bijlauw van Laura Ponte Corvo. En het is dus een closet sale, maar er staan ook merken. En ik word gebeld. <laughs> er staan dus ook nog andere merken en winkels. En Larissa en ik, dus ook met onze Endless Weekend Shop. Dus dit wordt het eerste event dat wij met onze shop ergens gaan staan. Er ging best wel wat voorbereiding vooraf. Ben echt wel dagen mee bezig geweest. <laughs> Je zou denken dat het allemaal wel meevalt. Maar het was wel echt... Veel voorbereiding. En er schijnen ook echt iets van rond de duizend mensen te komen. Dus ik vind het allemaal wel spannend. Want het is een event met allemaal influencers. En heel veel mensen. En een hele andere soort closet sale. En voorafgaand aan elke closet sale vind ik het wel spannend. Maar omdat deze dus zo massive is. Vind ik het helemaal spannend. Anyways, ik zit dus in de auto. Ik zit nu te wachten tot Larissa beneden komt met heel veel spulletjes. En dan gaan we kijken of we het in deze kleine auto kunnen proppen. En Serena die rijdt zelf vanuit houten. Omdat we dus echt nemen z'n drieën in één auto zouden passen met die spullen erbij. Nou, straks gaan we dus rijden naar Amsterdam. En terwijl we dat doen wil ik heel graag nog wat beelden delen van de familiereunie die we laatst hadden. Dat was supergezellig. Het was een hele mooie zonnige dag. En die was vergeten in een vorige vlog te stoppen. Dus als jullie daar ondertussen naar kijken, dan ga ik ondertussen Larissa helpen. En even voor your information, ik ben om 7 uur opgestaan. Het was nog donker en het is nu 8 uur. Dus <laughs> ik weet ook niet waar ik deze energie vandaan haal. Maar anyways, tot zo! Hallo iedereen, het is vandaag zaterdag. En vandaag is het de jaarlijkse familiereunie die we altijd organiseren met onze Indonesische kant van de familie. Dus dat is iets waar ik eigenlijk elk jaar gewoon sowieso een dag voor vastblok. Omdat ik er heel graag bij wil zijn. Dit jaar staan wij in het prachtige Fasen. Ik vind het altijd heel erg gezellig om hier te zijn. Want je ziet mijn directe neefjes en nichtjes, maar ook achterneven en ooms. Dus. Uh, ja, we zijn hier naartoe gekomen. Het was iets van een uurtje rijden. Maar ik vind het echt super leuk. Meestal is het eigenlijk gewoon een dag vol met heel veel kletsen, rondhangen. En we hebben vandaag echt geweldig weer. Dus dat is echt super mooi. En natuurlijk is er ook altijd heel veel lekker eten. Dit jaar was er gekozen om er een bakwedstrijd van te maken. Zoveel ooms en tansen en even nichten hebben taarten gemaakt. En mijn moeder heeft trouwens ook een super mooie taart gemaakt. Dus er was super veel lekkers om natuurlijk te proeven. En natuurlijk is er ook een avondbuffet. En daar zijn mensen nu momenteel voor aan het opzetten scheppen en dat zag er ook echt super goed uit dus ik ga gewoon lekker naar binnen ook een bordje pakken want ik heb inmiddels ook wel echt super trek gekregen We staan inmiddels binnen in de Passenger Terminal. En hier achter me is Serena druk bezig, Larissa is druk bezig. En we zijn bijna klaar met het klaarzetten van onze marktkraam en de rekken. Dus ik kan je alvast wat laten zien, want het ziet er toch wel echt heel erg leuk uit met onze spulletjes uit de webshop en natuurlijk kleding. Dus allereerst hier wordt het gegeven. We staan hier met een hele hoop andere meiden en jongens. En dan is dit ons plekje. Dus dit is een kledingrek. Met kleding die we weg doen en wat schoenen Nog hier wat tassen. Dan hebben we hier wat battic crunchies en wat interieurspullen. Dus we hebben hier van die mooie poosetjes gemaakt. En dan heb ik hier alle kettingen liggen. Dus uh, ja, dat was echt ontzettend veel werk trouwens. Zie ik sterrenbeelden, data. Ja, ik heb alles gelabeld. Zoals je kunt zien, zoals je ze kan herkennen en dan in goud en zilver neergelegd. En Serena heeft hier een vintage kastjes staan in verschillende soorten en maten. Dus dit zijn er een aantal en dan heeft ze er eigenlijk nog veel meer. Dus uh, het is nu nog, kijk hier ligt bijvoorbeeld nog een pen. We zijn nog een beetje aan het opruimen, maar dit is een beetje het idee. Opruimen. Oh nou, we zijn <laughs> klaar. Leuk hè? En dan staat hier het rek van Serena. En dan hebben we hier ook nog een hele leuke poster. Waar we met z'n drieën op staan. Kijk nou. Helemaal leuk. Tadaa. Leuk hè? Zo, en we zitten weer in de auto met alle spullen weer achterin. We hebben een heel leuk dagje gehad. We hebben goed verkocht. Het was heel gezellig. Er kwamen ook ontzettend veel mensen gewoon om ons te zien en om op de foto te gaan. Dus dat was ook heel erg leuk. Zoals je misschien wel hoort, het is ontzettend hard aan het regenen op dit moment. We zijn heel blij dat we dus nu lekker droog in de auto zitten. Het was echt een super uh, leuk dagje, toch? Ja, absoluut. Ik ben best wel moe eigenlijk ook. Ja, hè? Ja, want we hebben van 11 tot 6 hier gestaan. Dus uh, voeten zijn moe, die gaan vanavond omhoog. Oh, het was wel echt heel erg leuk, Wat gezellig ja. om iedereen te zien en zo, hè? Ja, want uh, ik heb niet iedereen op beeld gedaan met de vlogcamera, maar we hebben heel veel bekende uh, YouTubers ook gezien, even mee gekletst. Dus het was gewoon heel gezellig eigenlijk. Zo, so, ik ben weer thuis. Ik ben echt een beetje kapot, dus ik heb weer een joggingbroek aan. Ik heb mijn BH uitgedaan, een shirt aan. En ik heb dit knuffeltje van Serena gehad. En ik vind hem zo lief. Het is een corgi. Kijk, hij heeft zo'n kleine voetjes. Dus ja, ik ga even lekker een serietje kijken. En ik ben gewoon helemaal gesloopt. Dus ik zie jullie het liefst morgen weer terug. Dus tot morgen. Ik heb eindelijk best wel veel tropjes opgeruimd hier in huis. Ik ben nog lang niet klaar. En ik ben ook eigenlijk nog steeds niet helemaal klaar met het uitpakken van alle dingetjes die ik had meegenomen naar de sale. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga nu eerst even wat bestellingen inpakken. En dat vind ik wel belangrijk. Volgens mij heb ik het al wel eens laten zien. Maar ik laat het nog één keer zien. Als ik het inpak, dan pak ik de kettingjes altijd in met uh, zo'n zakje van papier. En dan met uh, wat washi tape. Deze komt er ook nog bij. Dit is een persoonlijk geschreven briefje. En dan deze ook nog erbij. Heel belangrijk. care tips Hoe je dus voor je sieraden het beste kunt zorgen. Dus die ga ik nu eventjes inpakken voor de rest hebben. De rest en ik even een thuiswerkdagje. Omdat we dus al gisteren ook de hele dag van huis waren. Dus we hebben het heel even... Geweld, waarom doe ik dit? Om uh, even te checken met elkaar wat we allemaal nog moeten doen. Maar we moeten eigenlijk eventjes ons plantje voor de week straks nog wat verder uitschrijven. Zodat we een beetje weten waar we aan toe zijn. Wat we allemaal willen filmen, wat we willen schrijven, wat we willen doen dus. Maar we hebben best wel veel hele leuke videoideetjes die er aankomen. Dus uh, daar word ik helemaal excited voor. En uh, nou ja, voor de rest wordt het dus even een, een thuiswerkdaggie. opruim opruimronde gedaan voor morgen en serieus dat is een van de beste manieren om je huis een beetje op orde te krijgen door bijvoorbeeld 20 minuten elke dag even een rondje door het huis te gaan of naar nou ochtends doet, s middags, s avonds, wanneer kan. 20 minuten is echt heel weinig en op die manier Hou je het vol, hè? Tip van huismoeder Tara. Waar je niet om hebt gevraagd. Dan is ik straks hierheen. Of ik ga naar de toe. Ik moet nog heel even kijken wat we nou gingen doen. Want wij gaan met de Serena. Gaan we naar een event weer in Amsterdam? Ik wil even de invite laten zien van dit event. Want die was echt super cool. Ik ben hem vergeten te delen op Instagram. Ze hebben er veel moeite in gestoken, zeg maar. Het is een doosje met mos. En dan is dit zo'n. Petri-schaaltje. En hierin, kan je zeg maar, of hierin kweken ze vaak in het lab van bacteriën. Dus we hebben hier ook van die uh, stipjes op gedaan. Er staat op Beauty Food, Clean Beauty. En het is, uh, ja, ze noemen het de Douglas Lab. Het wordt ook een event van Douglas. We gaan nu met z'n drieën naar Amsterdam. Of, nou, niet nu straks. We zijn gewoon heel erg benieuwd wat ze voor onze petto hebben. Dus ik wacht even tot Larissa hier dus is. Of nou, ik zei net dat ze misschien naar mij toe ook zou komen. Ik ga hem telefoon pakken. Oh ja, Larissa die komt hierheen. Uh, ik zie ook dat mijn telefoon helemaal leeg is. Die heb ik gewoon überhaupt niet opgeladen. Dat misschien wel handig om te doen. Ik zet sowieso ook nog even een tweede koffie even weg van het geluid. Ik moet echt even heel veel koffie drinken deze dagen, want ik ben gewoon helemaal gesloopt. Het is gewoon zo donker de hele tijd dat ik extra moe ben en dus extra veel koffie drink, wat niet per se goed is, waardoor ik ook weer extra water moet drinken. Nou, ik raak altijd dingen kwijt. Ik snap soms echt niet wat ik doe met mijn spullen. Koffie is ready. Ja. Hey daar, ik ben mijn portemonnee kwijt, maar echt kwijt. Ik Heb jij ook al gebeld en ik heb het hele huis al doorzocht. Je lijkt wel op mij, joh. Ik raak ook altijd mijn spullen kwijt. No, yeah. ja. Nee, ik heb hem sowieso niet. Oh, thank God. Oh, jij hebt hem gevonden? Ja. Yeah. Oh my God. Gelukkig. Nou, dan kan ik nu niet missen de deur uit. Oké. Okay. Look who's here. <laughs> Nou, die zag je niet, hè? Merk ja. nee, je dat je iets neerzet, maar ik wist niet wat. Hallo! Ik ben lekker vlug, Hier moet je dit zien. Zo harder, het is harder. Harder! <laughs> we zitten hier al eventjes in de woonkamer. Ik zou willen zeggen, werken, maar eigenlijk is, is Larissa alleen een... aan het werk. Ah, Alleen Larissa, ja. die is aan het werk. Uh, en ik zit lekker een broodje te eten. We hebben sierpaarden en we hebben werkpaarden. Ja. No, en we zitten in de auto. Hier achter me zit Laris. Laris. Laris. Hallo. <laughs> en Serena is aan het rijden. Hallo. En de... uh, oog op de weg, ja. inderdaad. We zijn op dit moment dus onderweg naar het Douglas event waar we heel veel zin in hebben. Dus uh, ja, we zien jullie daar wel. Dus dat. <laughs> dus dat, ja. Binnen op het Douglas event in de Douglas Lab. Dus je kunt je voorstellen dat Serena zich ontzettend thuis voelt hier ook. Ze verstaat volgens mij helemaal niet wat ik zeg. Ja. Ik zeg dat jij je waarschijnlijk wel heel erg thuis voelt. Hier ook. Ja, alleen ik had niet zoveel leuke, mooie roze kleurtjes. Maar... Ja, gat urine en zo, en stront waar je dan de, die je moest testen. We krijgen hier dus allemaal informatie over verschillende clean beauty merken. En allemaal beauty foods, eigenlijk supplementen. om jezelf mooi te maken van binnenuit. Dus dat is allemaal wel heel erg interessant. Ik wil nog even zeggen dat het licht hier echt fantastisch is. Inmiddels zit een e aan de overkant van het event. Het heet Troostbrouwerij. Brouwerij. En de muziek is echt keihard. Dus ik hoop dat je hem kan verstaan. En uh, nou ja, Larissa en Serena zitten heel veel op hun telefoon nu. Dus niet, uh, het is wel gezellig hoor. Maar op dit moment hebben we even een telefoonbreak. En we hebben hier de goodie bag. Goody, goodie koffer eigenlijk. En die zit echt vol met allemaal spulletjes die we hebben leren kennen vandaag. Dat is super interessant. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu gewoon even lekker eten. Cheers! Super zoet. Niet zoet, moet je deze eens proeven. is bier, Maar ergens smaakt hij naar een kruid. Kaneelachtig toch? Yummy, we hebben taco's besteld. Spicy beef en butter chicken. En kijk hoe gezellig het hier uitziet. Hier achter. Nee. Dit is een brouwerij. En hier is gewoon heel cozy. Cheese. Oh ja. Dankjewel. Stek, frietjes en mac and cheese. Eet smakelijk. Nou, ik ben weer thuis. Oh, gewoon speelt de grond. Het was echt een superleuke event. Heel erg informatief. En we hebben ook heel veel bekenden gezien. Dus het was wel weer echt, echt even een heel leuke event met leuke mensen. En uh, gewoon leuk weer met z'n drietjes ergens heen. Dus het is nu al uh, een uurtje of acht. Nou, ik wil niet zeggen dat ik gaar ben. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is wel gewoon even tijd om lekker op de bank te zitten en te chillen. Ik heb hier van die leuke reusable watjes die mijn moeder heeft gehaakt. Maar het enige wat ik lastig vind is om mijn waterproof mascara eraf te krijgen. Dus dat moet ik toch even met de normale doen. Check hoe groot deze gember is. <lacht> Dit is gewoon letterlijk mijn hoofd. Ik ga even een gembertheetje maken. Want daar ben ik echt super fan van. Het is ook nog eens goed voor je keel. het is natuurlijk... Het is wel gezond. En wat ik trouwens ook echt super lekker vind is wat uh, sinaasappel erin. Dus dat ga ik ook even maken. En ja, deze is echt zo so huge. Maar als je gewoon veel gember drinkt, kan je me beter gewoon een grote halen. En dan bij de Turkse supermarkt. Want dan weet uh, je zeker dat je waar voor je geld krijgt. En deze ga ik zelf ook opeten. Nou, ik zit nu eventjes naar de producten te kijken die we allemaal hebben gekregen en uh, er zitten echt een paar hele toffe dingen bij. Dus als er echt iets heel vets bij zit en we gaan er een review over schrijven, dan zal ik het ook wel delen via Instagram, want we hebben natuurlijk nog steeds een blog. Maar uh, mijn vriend zit op dit moment in de bios en dat betekent dat ik gewoon lekker YouTube-videos ga kijken op de televisie. Dus ik ga nu eventjes een hele lange ja, video kijken van de Dolan Twins. Het is echt een uur lang. Al die YouTube-videos zijn tegenwoordig een uur lang. Wat vinden jullie daarvan? Wat een ongemakkelijke hoek is dit. Zeg om te filmen. We hebben natuurlijk ook een video online gezet van een half uur. Er is een dus planten tour. En ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk om die te filmen. Ik vond het ook heel erg leuk om die te kijken. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie mening is over lange video's. Ja, ik heb gewoon zoiets van, het is goed. Want dan ga je dus echt de tijd nemen voor een video. En dan zie je hem echt van voor het einde. In plaats van dat je er een beetje doorheen loopt uh, skippen. Dat is wat ik denk. Dus ja... Die ga ik nu kijken, met mijn sinaasappeltje en mijn theetje. Zo, so, hallo iedereen. Het is alweer de volgende dag, of trouwens, het is wat later, twee dagen later geloof ik. En het is tijd om mijn haar te gaan knippen. Ik loop heel eventjes naar buiten, dat is minder geluid. Want er is namelijk een nieuwe kapperszaak in Utrecht geopend en die heet Kudders. Dat is een budget kapper, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En de rest en ik kregen gratis kappersbeurt aangeboden. Dus we kunnen het ook meteen voor die testen en uh, laten weten hoe het is. Ik ben wel heel erg toe aan een kappersbeurt, want model deel is helemaal uit. Dus uh, ja, dat gaan we nu doen. En ik wacht nog heel op op Larissa, want die is er nog niet. Hey guys! Het is inmiddels ietsje later. Uiteindelijk ja, zou ik ben er heel voor de stad mee gegaan. Het begon te regenen dus. Maar we zijn een klein beetje gaan pluizen. En we zitten op dit moment bij een Frenchie Café. En we hebben deze drankjes besteld. Dit is een pink latte. Die is gemaakt met biet. Waardoor die heel mooi roze is. Ja. En Tara heeft een chai latte. En daar zit een Frenchie op. Het ziet er echt super leuk uit. En we hebben ook nog twee... Nee, we hebben één cupcake besteld. En één red velvet cake. En die zien er ook heel erg mooi uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. De smaken maar ze zien er echt... In ieder geval top uit, denk ik. De verstaande. Ja, ik ook. Muziek. Maar we gaan het zien. We zijn even van plek veranderd, want hier is het licht wat beter. En we wilden ook nog eventjes een fotootje maken. Dit is de Unicorn cupcake en Deze zijn van Life of Pie. En Larissa heeft mm. een red velvet met Oreo. Die ziet er ook echt prachtig uit. De vulling is echt super goed. De vulling is heel okay, erg lekker, dus blijkbaar. Leuk. Ja, heb je een momentje? Die wil ik dus ook. Heel lekker. Oh my god. je Oh ja, hij is heel. Ik weet niet. Hij is heel lekker. Dus uh, ja, we gaan dit heel eventjes opeten. Dit is echt wel heel erg in contrast met het. We hebben gesport. En uh, ja, alles wat we er bewijzen van af hebben gesport. Nou, zo intensief was het ook weer niet. Gaan we er nu weer aaneten. Ben ik weer nog heel eventjes over die kappersbeurt bij de kudders? Wat ik dus zei, het is een budgetkapper en ik zal je wat meer erover vertellen. Het kost namelijk en, dit is niet gesponsord of zo, behalve de kappersbeurt dan maar het kost dus 20 euro. Je loopt naar binnen of je kijkt op de website voor de beschikbaarheid en dan meld je aan via een computertje en dan kan je gewoon even zitten dan komt iemand je helpen. Het is dus 20 euro voor man, vrouw en kind en je kunt binnen 15 minuten weer op de stoep staan. Het ligt er een beetje aan wat je wilt natuurlijk. Wij werden ook nog gesteld en dergelijke, dus het duurde wel iets langer dan een kwartier, maar niet uh, super lang of zo. Ik ben heel erg tevreden over het resultaat. Ik moet zeggen dat ik niet hele moeilijke dingen had gevraagd. Ik wilde wat van de puntjes af maar de lengte behouden. Ik wilde rond mijn gezicht wat kortere lagen sowieso weer even die lagen terugbrengen. En uh, ja, eigenlijk dat. Ik heb nu ben ik door de regen gefietst, dus je kan het niet heel goed zien, maar wel een beetje. Maar maar er zit gewoon weer wat meer volume in. En uh, ja, je ziet het wel. Ik had een hele, hele vriendelijke vrouw. Een heel leuk gesprek mee gehad. Dus. Uh... Gewoon goeie vibe. En dat wilde ik nog heel eventjes met jullie delen. Dan zou ik nu zeggen, klik even op die abonneerknop als je nog geen abonnee bent. want ik ga een einde maken aan deze vlog. druk ook even op dat belletje zodat je geen enkele video van ons mist. We gaan dus uploaden op de woensdag en de vrijdag. Ik zit op een, een bureaustoel, daarom zit te draaien. Dus ja, laat ook zeker nog even een reactie achter en een like. Als je dat leuk vindt. Ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden en ik lees ze allemaal. Ik vond het weer heel erg leuk om te vloggen. Uh, dat heb je vast wel gezien aan de soort beelden die ik heb gemaakt. Dus uh, ik zie jullie heel graag weer terug in de video van woensdag. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende video. Doei!